Hey, hey, hey. Dus ik zat met een vriend in KAL, en zijn faction kwam langs, hun kilde mij een paar keer. Nou, gefeliciteerd je hebt me. Wauw. Ik kilde hun een paar keer. Hé, hey, wat, waar ben ik? Waar hey, help Doe, mij dan. Ik ga dood, ik ga dood. <truid> en daarna dachten ze van, hey, die vloedje is niet zo trash, wil je in onze faction? En ik was zo van, um, oké. Okay. En zo kwam ik in deze situatie terecht. Sowieso onder maar oh, daar nee, ja, zijn Komt... ja, daar oh, hey, pot op, pot komen. Pot op, pot op. Ja, ze komen, ze komen. Pot op, pot op, je bent nog geen speed meer, zo. Ja, oké, okay. neem, neem alles in. Neem alle invas weer in. Ze mogen niet weten. Wie is dit, wie is dit? zakken oh, dat is no effort weer. god. Okay. Oké, oh, ik wil iedereen drinken. <laughs> tenen tenen de cap, komen, in dat was echt de easiest cap die we. Ja, ze komen, ze komen. Hey, ik zei het, twee ze komen. Hij fight, fight. Blijven proberen op te staan, ze gaan met knockback uh, zitten en alles, maar blijf proberen. Ben, ja, we zijn gelegd. Kut, ik ben geblijdnist. Godverdomme. Dat optimaal? Zijn we eraf, zijn we eraf? Ja, we zijn eraf, we Fight, we zijn eraf, fight gewoon, fight, fight, fight. Kay. Ze hebben nooit je Probeer holykins, Fud Ben holy kings? Van, van, van, van en ik pakken holykins. Probeer iemand echt te pikken hier man, dan hebben we gelijk gewoon als we één iemand pikken hier. Ja. Ja, ja, help met Joan, we help met Joan. Nee, niet te ver pushen daar naartoe, blijf een bij Colt dan. Nee, we hebben allemaal een knop met zitten. Nee, push niet te ver, push niet ver. Ik moet gedreven, hij moet gedreven. Kom aan, kom aan, kom hier naartoe. Blijf een bij Colt, niet ver gaan. Dat is wel moeilijk, bro. Maar jullie hebben sowieso een stack, Ja, ik heb ook getankhouden, hè. die, ja. Alles zijn goed, broods. Als je zak hebt, is zijn Marcelo? Eentje is er achter, eentje die eentje lekker achter. Ik ben low. Lekker blij. Uh, lekker, ja. lekker lekker lekker. Blijf heb je als goed is ook dingen? Nee, hey, kom op kom op. Hoe heet het? Uh, slowness. Hé, hey, jongens, moest hey, de l'eau. Die Shazaka ja, is als low, die shazaka heet low. Waar ben je? Komp goed, ik heb drie op. Hier, achter vindt. Alliance zit. Hey help, help, help, help, help, help, ik zit in de wie, hoek. Wie, wie? Waar ben je, oh, ben je waar ben je? Oh, ik ben geblijnt. Met die shit, your ik dat ik. Ben ik ook geblind geblijnt nu, dat is hel. Ik heb nog maar drie gaps gespeeld, of zo, of vier. Hey, ik heb gewoon nog je HP. Hey, ik ben hey, word gepakt, als ik word gepakt, stel ik, stel Ik zit wel helemaal daar, what the fuck. Als ik probeer, weg, kom weer terug, Bro, die die doet veel te veel damage, wat is dit? Ja, ik denk het, ja. ik word nog 1 boys. ik word nog 1 Ja, ik zie het, ja, ik zie ja, okay, je af. Yes, ja, nee, hier precies, is het allemaal... plannen, plannen, plannen, plannen, plannen, plannen, plannen. Ja, hier is het Ja, ik is het Kom, yo, hier, yo, gank, kom, gank. Zo, man. Holy shit. Ik ben je weggeblad, niet yes. Ik ga weer alles oh, even innemen, want ik okay. heb nog maar 2 minuten. Ook al is de invis, boys. ook al is de invis. Hey boys, een nieuwe speed en nieuwe gear. Oh, ik zwart zo hard focussen. ik moet kappers gaan halen, man. Gast, hoeveel caps heb je nog, Vudbin? Zeven. Oh my god, hey, we moeten kiten denk ik dan. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, want Vudbin heeft nog maar zeven gast. Vudbin, kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij. Ik heb het helft. Kom op, kom op. Ik ben zout, ik ben zout van valkool. Ik Hey, het vloetje in de hierboot wordt Ja, ik heb echt op nodig, want ik moet mijn een keer... Ik moet mijn waar ben je? Ik neuk op een Maar ja, hij is Vloetje. Ja, ja ik ah, je is hier, Vloetje kom, Vloetje kom. Ja, ja. Je punt punt, ga naar links, ga naar zout, ga naar zout. Ik, ik, ik Iedereen, hey, repair je gear als je kan. Uh, 28% zit er bij mij. Bro, ik kan gaan doen. Zo hard gegankt nu dit optimaal. Hey, ultimaal, hey, hey pro, pro, pro, pro weg. Ja. Help, help, ik word gegankt, ik word gegankt. Ik ben er low, ik ben er hard. Bro. Ja, ik ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit. Ik ben, eruit. Ik ben ook geprold, Vloetje pro, kom hier, kom hier. Ja, ik moet... Hey, help, ja, bro. Die fucking optimaal, gast. Hoor ik deze? Ik heb de helm, ik Pak hem, pak hem, pak hem. Ik heb een kill, ik heb een kill. In mijn 2 Ik ben hier, ik, ja, ik ja, ja, ja. ben Lekker, lekker, bro. Lekker, lekker. Yo, kom kook, kom doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ik word. Ik deed ik ben er, ik ben er, ik ga er. Ik ga Ik ga Ik ga Ik ga er. Ik ga Ik ga Ik Ik Ik heb hulp nodig, ik word even ben je, ben je? Ja, ja. godverdomme. E? Ik heb ik kap. Okay. Ik kap, Thanks. We winnen gewoon van 0. Wat vind je dit? Hey, hey, ik heb een... nee uh, hey, uh, <stages> niet te vroeg jager. Ik ben de blinders. Hey, lek, lek. Jullie twee He even 1 Shark. Hey, wie, wie wordt er nu oh, gepakt? ]ja? Niemand, niemand wordt gepakt. Niemand wordt gepakt. Niemand wordt boven. Niemand wordt gepakt. Niemand wordt gepakt. Okkali, okkali, Winnen, winnen. Yeah. Ik heb a ik heb a lion lekker Lek, lekker. Pak okkali, pak okkali. Okkali, slow. Hey, nee, niet te ver kiezen, want ze hebben niet te Nee, Oh, nee, wat Nee, febben, niet doen. Ze hebben een No-Packstick. Ja, die, niet, niet te ver op de rand. Niet te ver op de rand gaan staan. Ze hebben huh? een opbacksteek. Ah, ja, ja. so, boys, we hebben gewoon no efforts gefuckt. Ja, we hebben no efforts gefuckt. Ik heb boys. Kom gappen, kom gappen. Iedereen gappen, iedereen gappen. Iedereen gappen. Ja, ja ik iedereen boys, maar ik heb geen... Ik wil niet de shiften, Wie? Wat? Waar? Hey, wie kan kijken? Kijk, daar. Is ja, ja, ik um, ah, is een een, wel, okay. een iemand, één iemand. Oh, je bent de bed, kom jongen. De bed. Kom dan. Nee, nee. Nee, nee, nee blijf nou Kom gewoon hier. Kijk of kijk of daar iemand zijn, hè. Nee, nee, nee, oké, okay. nu als ze komen, stik gewoon, stik gewoon, oké. Okay? Blijf om je heen kijken. Je weet nooit aan welke kant ze komen. Ja, ja, ja, komen. Ja, ze komen. Waar, waar, waar, waar. Ik stik de kant op. Ik stik op. Ik zie hier ja, uh, drie, drie man, man drie man optimaal. Oké, blijf hier, blijf, blijf, blijf Vier, vier. Ja, Komen, een kom ze, kom ze, kom ze, kom ze! Oké, oké. Blijf op de kop, blijf op de kop. kop oh, blijven, kop blijven, kop blijven, kop blijven. kop blijven, kop blijven, één minuut nog. Ja, één minuut, één minuut gast. Nee! Nee! Oh my god! We hebben het, we hebben het, we hebben het, we hebben het. Ik ben op, ik ben op. Kom op boys, kom op! Blijf erop, blijf erop! Boys, stuur kom op! Pak die pak invas die, pak die 1 zodat we niet dingen uh, gaan. Zodat ze niet op... Boys, uh, hey, help, help, stik! Ja, ik ben genokt. Nee, nee, nee, nee! Nee, nee fuck! fuck. Oh. Stik dan, ik zeg drie keer stik! fucking ze kuiten, ze kuiten. Hé, hou in iemand! Ja, echt, ah, ze gaan nu weer weg. Mijn ja. ja. god, stik dan! Ja, ik had geen, uh, ik had eruit genokt. Dus. Hey, wanneer moeten jullie bijna gaan? gaan? Jullie moeten stikken, gast, ik zeg drie keer stik! Yo, blijf gewoon... Nee. Hoe lang nog, hoe lang nog, hoe lang nog? We kunnen dit niet. kunnen dit niet. Nee, Tenmin. denk ik niet, gast. Yo, iedereen houd ze gewoon... de kop. iedereen ja. op de kop. Hou ze gewoon weg, hou ze weg, hou ze gewoon weg. Hou ze, weg. oké, okay, ik en Elsie, ik hou ze weg. ik can... En Als ze komen, moeten ze weer terug, oké. Okay? hebben we geen stuk meer. Hey, drink je stuk, drink je pols, drink je pols. We zijn maar drie mensen op de kop, meer mensen, kom. Nee, nee, wij, wij bogen ze weg, wij bogen ze weg. Een minuut 30, bro. Ookkoly is er niet, bro. Blijf jij dan in hem steken? Kom op, boys! Ik blijf in hem. Oh, ik ben gewoon Elsie, gewoon fighten, fighten. Hé, ja, ze capen, ze capen. Spurlen, spurlen, boys. Spurlen. Sek, stek, stek, stek, stek, stek, stack, iedereen stek, Iedereen stekken, iedereen stekken. Ik fight ook bezig. Skyforce is er ook steamen, gast! Wauw. Ze teamen nu. Help op, help op. Ik probeer te stikken. 1 minuut, 1 minuut, stik, stik, Stek! Ik ben Kaya, Nee! Wat? Hij Nee, wat? Ah, je oh, je is, hoe? Kom, maar ik, bleef op de, ik bleef erop, hoezo was Ja, er die knockback stick. was ah. ja, ja, Nee, als ik kom terug, als ik kom terug. Die knockback stick, oude. Ik pak een lijn, pak een lijn, gewoon hier. Hey, help, oh, dit is zo. Pak wel optimaal hier. Zie ah, ah, we gaan we we nu weer weg. Hé, jongens, ik lift. Oh, wat? Ja, we zijn oh, man. We al lang al dood, hè. Maar weet wat het was? Ik stond erop, hoezo was Dit is de grotse bullshit ooit. Dit is echt zo. Ja, Haal die knockback, godverdommeheid, die game, man. Ik, maar, ik stond... ik, maar ik stond op de kot hè, ik stond op de kot de Hier hier hier, hier hier, wat? Huh? Je, ja hier wel Ik heb Clou. geen invis trouwens, ik heb geen invis. Ja hier nee, Dat is niet zo erg voor hey, kijk hier is kijk voor schat zijn hoofd kijk dan hey, drie Kom pul Kom puls ik, Nicky, Willem hem Waar, waar, waar, waar, waar, waar? waar. maar focus mee houden. no een... ja, uh, <laughs> ja. ja. Oké, okay, weg René, weg, weg, weg, weg. weg. Wat is hij helpt ze. ga weer weg, ga weer weg, ga weer weg. Ik heb een Sky een Hier, hier, teamen, teamen, ze teamen, help. Ja, ik het ik precies, ik ben erbij. Zet weg, teamen. Ik heb iemand dood. wat vijgt me. Hoe heb je iemand dood? kills van oh, end oké. Okay. Lekker, van hun, van ja, is hun! Tieme, nee, I don't know. Ja, zee, het team houden. Help, help, help. Ik, wil het even ik ben Ik 1 Oh juck. Oh, waar, waar, waar? Op kot. Ja, ga, help. Ga, ga, za, ga, zout, uh, ga zout van uh, kot. Ja, ja, ben ik, ben ik, ben ik. Nee, dat ben je niet. Jawel, kijk dan jongens. Ik pas op jullie Hier, pak, pak hem, pak hem. Ben pak jij hem niet? We, we moeten we weer weg, we moeten weer weg, we moeten weer weg. Help me, help me, help me. Ik Kom, ik ben er, ben er, ben er, ben er, ben er. help je weer je weer weg, Lekker, lekker, lekker. Wat jokt jullie dan? Ze Focus focussen mij. Focus mij doordat kom ik een invis heb. Kom eraan, kom eraan. Help me, help me, help me. Ze focussen mij doordat ik geen invis heb. Maar we moeten weer weg, we moeten oh, weer me, weg. Me, me, rennen, me, boys. Me, rennen me, boys, rennen, me, kom me, op. Ik ben dood. Help rennen, rennen. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. Ik ga jou helpen, help me, help me. Oh, die Skycorp staat hier gewoon, wat een hond. Oh nee, ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben no no no no no no no no no ik ben no. No. Ik ben dood. Ik ben dood. Oh ja, ik ook. Ik ben ook dood. Ben weg, kom weg hier, weg hier, weg hier. Hij moet een lusje gaan houden. Ik ben ook dood. Want man tegen Tikki winnen Waar is de exit inderdaad? Wat? Oh hier. Hier, hier, hier, hier, hier. Dit een nieuwe exit. dus is een nieuwe exit. Kom. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk om te doen. Ik wil wel zeggen een enorme Bedankt naar de fiction, Ik kan hun naam niet uitspreken. Maar bedankt naar de fiction van Gibbel. Ik vond het echt super tof om mee te doen. Om iets echt mee te doen aan zo'n zo. Dus ja, ik vond het echt super tof. Um, voor de vaste kijkers die al een tijdje mijn kanaal kijken. De content die ik normaal te upload. die laat hier niet onder. Dit zijn gewoon extra video's. En ik probeer nu dagelijks te uploaden. En normaal kwamen er één of twee video's per week van die goede content. Morgen komt er zo'n video online. Met Lucas, ik spart hem, dus Lucas als je dit ziet, we moeten dit nog wel recorden. Dus. Ik neem hem trouwens op nadat ik dit geëdit heb. En ik vond de video echt super tof. Ik wil iedereen bedanken die dat de vorige video's heeft bekeken. Check die zeker even, zeker de vorige video, die vond ik super grappig. En uh, ja, ik wil iedereen bedanken die dat alle video's uitkijkt, want uh, ja, dat merk ik heel erg en dat vind ik ook super tof. Dus jongens bedankt daarvoor, abonneer ook zeker, bijna 2.900 abonnees. En ja, uh, yeah, de Fiction bedankt uh, dat ik nog meedoen jongens. Ik hoop dat ik in de toekomst nog eens mag meedoen. En uh, ja jongens, uh, tot de volgende keer. Doei!